toe te voegen, ga je als eerste naar admin.google.com. Klik op gebruikers en selecteer vervolgens het account waar je een e-mailadres aan wilt toevoegen. Klik daarna op gebruikersgegevens en klik daarna bij alternatief e-mailadres toevoegen en vul daar het mailadres in waarvan je wilt dat diegene het mail gaat ontvangen. Bijvoorbeeld info at, uh, selecteer ik het domein, reseller.pebix.nl. Klik daarna op opslaan. Het mailadres is nu gekoppeld aan deze persoon. Als ik naar Google Mail ga en ik klik op opstellen, dan kan ik niet selecteren van welk mailadres ik ga versturen. Er zijn nu, zoals je ziet, twee mailadressen, namelijk nteravati.pepx.nl en info.peppix.nl. Om dat toch te kunnen kiezen, ga je naar het tandwieltje, klik je op alle instellingen bekijken en selecteer je accounts. Klik daarna op... Nog een e-mailadres toevoegen. En in dit geval gaan we info toevoegen. Ik klik op Volgende stap, en zoals je ziet, wordt het e-mailadres nu toegevoegd. Als ik nu weer op Opstellen klik, heb ik de keuze om mijn mail te versturen via een ad of Info-ad. En dat is in de notendop hoe jij een extra alias kan toevoegen binnen Google Suite.